We willen ons dus richten op deze elementen en wij zeggen, en dan praat ik voor een heel consortium van hybrid intelligence, van mensen die op datzelfde onderwerp bezig zijn, wij zeggen dan van nou je zou die AI moeten afstemmen op de menselijke waarde en daarmee ook echt in verband moeten kunnen brengen, zodat we die rechterkant een beetje weg kunnen drukken en gebruik dus gaan maken van een concept wat we hebben genoemd. Hybride intelligentie. De intelligentie die ontstaat als je menselijke intelligentie combineert met kunstmatige intelligentie.